kan haken we gaan vandaag een mouwtje aan de baby poncho haken allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken zo leuk duimpjes omhoog uh, abonneren op mijn foto klikken of op de rode knop uh, we gaan zo beginnen met uh, boordsteek en uh, met uh, aan de mouw aan de baby poncho puk en uh, ik wens je veel haakplezier tot zo, je hebt nodig om de mouw aan de poncho te maken een haaknaald nummer 5, een schaartje, twee steekmarkeerders, een stopnaald en een centimeter en dan gaan we beginnen, tot zo je pakt je centimeter en je meet de gewenste uh, maat die je wil hebben ik heb uh, ook op papier hier de maten geschreven dus dat je ook weet van welke lengte dat de armen hebben dus bij 3 tot 6 maanden heeft de lengte 19 tot 21 centimeter um, dus ja de gewenste lengte hoe lang is jouw poncho en dan ga je hier aan deze zijde dus echte zijde dit is de punt deze lange zijde hier die ga je meten Ongeveer 6 centimeter, en daar pak je je steekmarkeerder op. En je ligt mooi de waaiertjes op elkaar, dus dit zijn twee waaiertjes. En dan doe je de steekmarkeerder erin, en die pak je ook de achterkant en de voorkant. en ik kom nu op ja, 7 centimeter kijk en het is maar dat het armpje erdoor kan en het handje zeg je wil ik hem smaller maak je hem smaller maar hier door 6 centimeter kan echt een kinderhandje doorheen en dan pak je haaknaald haaknaald nummer 5 en een bolletje wol en dan zie ik je zo weer terug tot zo Ik heb nu eventjes uh, mijn bolletje wol weer gepakt. De haaknaald. Je maakt een opzetlus. Zoals je dat gewend bent. Laat de draadjes ook altijd lekker lang. Hè? Dan heb je altijd genoeg uh, draad om in te stoppen. Dadelijk. En ik heb besloten dat ik hem toch iets smaller wil. Kijk, want dit is mijn mouwtje van mijn andere poncho en als je dan ziet even kijken of mijn hand erdoor kan dat gaat best, zie je? dus ik trek het even terug, ik ga het toch iets smaller zetten en dan pak ik nu de helft van een waaier zijn natuurlijk kleintjes en dan meet ik weer even ongeveer 6 centimeter kijken bij deze poncho die leg ik er even op die heb ik al klaar dus je houdt nu de steekmarkeerder aan de rechterkant en je hebt natuurlijk uh, door de steekmarkeerder zie je al dat dit een armsgat is en in die bij die steekmarkeerder die haal ik nu even eruit en ik ga tussen die twee in van het groepje van 4, daar steek ik mijn haaknaald in. En aan de andere kant doe ik dat ook. Ook 1 2 1 2. Dus je steekt midden van het waaiertje. Dan pak je je draad op. En je haalt je draad door. Omslaan en door twee lussen. En dan even aan je draadje trekken. Zo, en dan zie je dat je al een mooi armsgat hebt. Hou deze schrijf de afmeting ook even op, zodat je de andere zijde hetzelfde kan haken. Dan gaan we drie lossen doen: 1, 2, 3. En dit is het begin van je toer. En nu gaan we in elke steek gaan we een stokje maken. Dus je pakt hier die eerste steek je steekt dus in je haalt je draad door en je maakt een stokje omslaan en in de volgende maak je een stokje en nu ga je gewoon in de volgende steek weer een stokje maken Dus in elke steek maak je een stokje. En zo ga je helemaal rond. Dus moeilijk is het niet. Zie je, je komt vanzelf die volgende steek weer tegen. Dit is weer het volgende groepje. En deze maak je zo helemaal af. Ja, wacht even. Op. Zo. Ik haak gewoon gezellig even mee. We zijn weer bij het laatste groepje en daar hebben we nog twee steken over en dan kunnen we de toer sluiten hierbovenin dus dit is je 1 2 3 drie losse draai het even je begint 3 losse 2 3, daar steek je in en dan sluit je de eerste toer met een halve vaste, dus door alle lussen zie je? en als je wil kan je het ook gewoon zo laten dat je zegt nou dit is mijn poncho en dit is het armsgat, maar nu gaan we de tweede toer aan de tweede toer beginnen en dan zie ik je zo weer terug tot zo! we beginnen aan de tweede toer van het armsgat en we beginnen met drie lossen. 1 2 3 dan gaan we de boordsteek maken en de boordsteek heb ik al een keer uitgelegd ik zal de link hieronder zetten maar we gaan hem nu gewoon samen doen met reliefstokjes. dus je hebt in toer 2 3 lossen gedaan en nu ga je om het stokje heen haken dus je gaat achter het stokje door dus je steekt niet in de steek maar je gaat achter het stokje door je haalt je draad op je slaat om je haalt je draad op omslaan door 2 omslaan door 2 nou dit is je eerste stokje is een relief hier aan de voorkant en nu ga je aan de achterkant van je stokje dus je pakt je haaknaald, je gaat achterkant en je duwt je stokje naar achteren. En zo ga je je draad ophalen. Omslaan en je haalt je draad op. En die is altijd eventjes wennen. Omslaan door 2, omslaan door 2. Dus dit was een achterliggend relief stokje. Dan ga je omslaan en je pakt het stokje aan de voorkant weer. En je gaat achter het stokje door met je haaknaald. Je slaat om, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan gaan we omslaan. We gaan weer achter het stokje langs. Zie je, achter je werk langs. Steek je je haaknaald in en je duwt je stokje naar achteren, ja, heb je draad bij je en je trekt je draad over het stokje heen, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan gaan we nu weer een relief stokje aan de voorkant maken. Dus je gaat aan de voorkant, je pakt hem naar voren, je dus duwt hem echt naar voren en je pakt je draad en je haalt door achter het stokje langs en je maakt je stokje af omslaan nu de achterkant dan duw je hem dus naar achteren heb je draad bij je, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2 en dit is de boord steek en ik zie je op het einde. Daar zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de tweede toer en we moeten nog een relief stokje aan de achterkant maken. Je gaat dus je steekt in, je duwt je stokje naar achteren, je pakt je draad op, slaat om door 2, omslaan door 2. En dan ben je hier bij het begin van je toer. Daar sluit je de toer 1, 2 in de derde losse. Dan steek je in. Het liefst twee lusjes. Dat je een echte steek te pakken hebt. Je slaat om en je haalt door alle tweede lussen. Zo. En dan heb je al. 2 af en kijk eens hoe leuk dat even mijn haaknaald eruit dat je al een mouwtje hebt, dan gaan we aan toer 3 beginnen en dan be die begin je met 3 lossen: 1, 2, 3 en toer 3 daar hou je dus de relief stokjes zoals je het net hebt gedaan aan dus deze ligt aan de voorkant deze ligt aan de achterkant deze ligt aan de voorkant en je begint je eerste steek dus ook weer met een relief stokje aan de voorkant dan een relief stokje aan de achterkant en dan weer een aan de voorkant dan weer een aan de achterkant en weer een reliëfstokje aan de voorkant zie je dat je echt zo'n boordsteek krijgt, hoe leuk dat dit eraan zit en ik zie je op het einde van toer 3 zie ik je weer terug, tot zo En we zijn op het einde van de derde toer en je ziet dat je hier nog een relief stokje aan de achterkant moet doen dus je slaat om je gaat weer achterlangs je doet het stokje echt naar achteren en je haalt je draad op en je maakt je stokje af. 1, 2. En dan zijn dit die 1, 2, de eerste drie beginlussen. In de derde, daar sluit je de toer met een halve vaste. En dan ga ik even kijken naar mijn voorbeeld. Ja, daar heb ik ook maar drie toeren gedaan, zo te zien. Ja, zie je? En dan pak ik de schaar. En ik haal de draad door. En ik vind het ook mooi om nu even nog mijn uh, naald te pakken. En dan ga je die, die draad, zeg maar, even dit wegleggen. Die steken we. Dus we hebben hem net afgeknipt. We hebben de laatste steek met een halve vaste hebben we afgewerkt. En je hebt je draad doorgehaald en nu heb ik mijn draad door de uh, stopnaald en dan ga ik hem hier nog in een steek zetten en dan zet je hem mooier vast. Steek hem nog een keer hier achterin. dan ga ik de draad naar achteren stoppen en dan ga je, je draadjes afwerken en dan is dit de uitleg voor de mouw ik zou zeggen dankjewel voor het kijken heel veel plezier met deze video en tot de volgende video vergeet niet de duimpjes omhoog en uh, hier op mijn foto abonneren en dan zie ik je bij de volgende video weer terug tot ziens